Stel je bij Young Capital nog mee als je al iets meer kilometers op de teller hebt staan. De vraag die we geregeld krijgen van de al iets wat oudere kandidaten. Meneer Palmer is het levende bewijs. Hij werkt hier als baliemedewerker in de Servati Plaza hier in Amsterdam. Afgelopen maand blies hij alweer 80 kaarsjes uit en daarmee is hij onze oudste actieve kandidaat. Nou, meneer Palmer, leuk dat u u eventjes mogen spreken. En wat vindt u dan uh, zo leuk aan het werk wat u nu doet? Wel, elke dag is anders. Ik heb hier bijna 14 jaar gewerkt. Ik heb honderden mensen leren kennen. En ik vind die mensen heel aardig. U werkt u dus al een hele tijd. U bent dus nog nooit laat geweest. Nooit. Binnen 14 jaar? Nooit, nooit, nooit één dag laat. Dan kunnen we denk ik heel veel mensen nog een puntje aan zuigen meneer Palmer. Oh, ik hoop het. <laughs> we willen u natuurlijk voor al oh, uw. Uh, ja, dienst, trouwens, dienst, willen ik u heel hartelijk bedanken. Daarvoor hebben we een klein geitje voor u meegenomen. Ik begreep dat u een, een nieuw pak wilde hebben, hè? Nou, ik denk dat u de ja. prachtig uit ziet, in de nieuwe pak. De vrouwen hier waren al erg over iets spreken, dus denk is goed ingepalmd, meneer Palmer. We hebben ja. blij dat te horen. <gifThe> nou, je ziet het. We heten weliswaar Young Capital, maar ook als je studentenleven alweer even geleden is, kun je bij ons terecht. Heb je zelf nou nog vragen aan ons? Stel ze dan in de comments. Wie weet komen we de volgende keer bij jou langs.